Super, leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik samen met Verona springen. Gaat goed, gaat niet goed. Dat zie je vanzelf. Als je verder blijft kijken naar deze video. Heel veel kijkplezier. Als je je schoenen uittrekt. en dan eigenlijk je joppers aan wil trekken. Dan denkt Verona nou weet je wat. Ik lust wel zo'n hapje. Zo, ik heb besloten dat het springen te hoog wordt. En buiten dat hebben ze een kabouter in de nissen. Dus ik heb de kabouter gewoon gevraagd om uh, te gaan springen. Dat is gewoon slimmer. We hebben daar de kabouter. En die kan dan de hindernissen doen. Het is ook wat smaller. Kijk dan die hienarnissen. Dat zijn gewoon echt... Ik weet niet. Cross-hienarnissen of zo. Oh, uh, de vraag wie de lookalike van Lonnie is. Dat is Toby. En vandaag zit Zoe erop. En Toby is uh, samen van Zoe en van Max. Max was mee op het. Lijntje ook wel goed. Tuurlijk, gooi je er maar naast, gooi je die er ook maar af. Vroon zegt Tess, dus, je moet toch wel iets meer rijden. Vroon had er zin in jongens. De bak is een beetje klein. Nou jongens, dan gaan we. De moeder heeft hartklopping ongeveer met zo'n klein bakje. Gewoon van die hindernissen. Ja, op zich kan Verona het wel, dat weet ik ook wel. Het is gewoon psychisch. Dit, dit is het resultaat jongens, Het paard door de bak heen vliegt. Vrijen zegt zo ze, of gewoon jullie niet mee bemoeien. Een van de twee. Wij hoort ook bij. Dus 2 1 balk. Vroon is nu haar welbediende beloning. Dus slop weer aan het eten. Want ik heb net echt super hoog met haar gesprongen. 1, 10, dat is echt heel hoog. Ik had er niet heel goed onder controle. Ik moest er ook weer even aan wennen. Het, het had beter kunnen uitpakken. Maar weer voor de eerste keer met Froon zo hoog springen, vond ik het echt heel goed gaan. Dit was dan weer de zondagvideo. Super leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Dan de volgende keer gaan we beter doen. Nou, ik vooral. Vroon Fro doet het echt super goed. En ben ik ben super trots op haar. Ik ga het wat beter doen. En dan zie ik jullie graag aankomende zaterdag weer. Bij een nieuwe weekvlog. Doei! Doe.